Ik ben altijd uh, langs kwam naar mijn opa en oma te kijken en nu kan ik het zelf doen. Heel gaaf. Ik loop voor zich naar hartkind en ik loop daarvoor omdat ik um, anderhalf jaar geleden ben geopereerd aan mijn hart. Ik vind het wel best bijzonder dat ik, dat ik anderhalf jaar geleden geopereerd ben en dat ik nu al de Verdaagse loop. En dat ik dan ook nog kindermarsleider ben. 3, 6. Ik heel op maar! We gaan vandaag de vlaggen praten lopen, dus dan gaan we een rondje door Nijmegen. Eén groot feest! Ik vind het ontzettend belangrijk dat er zoveel kinderen meelopen, want toen ik 14 jaar was, ben ik ook de vierdaagse gaan lopen, want toen mocht je dat pas op je veertiende. Dus ik ben blij dat ze dat een beetje aangepast hebben. Geweldig, ik heb er zin in. Ja, fantastisch. Ik heb nog nooit zo meegemaakt. Het is echt heel leuk. Vet. Ja, ik wilde het echt, echt heel lang doen al. Echt sinds ik vijf was of zo wilde ik al de vierdaagse gaan lopen. Dus ik ben wel super blij dat ik nu mee kan doen uiteindelijk. Ik heb wel een hele moeilijke beslissing moeten nemen omdat het zo warm weer werd. Dus deze Vierdaagse wordt heel bijzonder. Want het wordt een Vierdaagse die drie dagen gaat duren. Dan ben ik de jongste deelnemer van de dagen in plaats van de Vierdaagse. Ik ben er dubbel over, want in een, ik heb nog steeds nog geen Vierdaagse gelopen. Maar ik heb wel meer kans om die Vrijdag te halen. Dus toch dichter de Vrijdag. Die, die Via Gladiola komt zo wel dichterbij. Vijf, vier, drie en nog twee! Het Vee-team en het Vee-fonds, we trots op jullie zijn. Die ga ik dus heel, heel de week dragen, hè? Oké, dames een leer applaus voor de politie! Het is toch gewoon gezellig, een beetje teamspirit hier. Beetje zenuwachtig, maar ik heb er gewoon heel veel zin in en daardoor komt hij. Kruis kruisje eindelijk op het spel, eigenlijk. daar heb ik al zin in. De finish. Ik vroeg hem heel erg op de finish. Ik heb er wel goed vertrouwen in. Nee, ik heb natuurlijk gewoon gezelligheid. Iedereen aan de kant een beetje gek doen. En ja, ik kijk wel heel erg naar uit. En mogen dit soort waterpistolen gewoon? Ik kijk gewoon de andere kant uit.